Een alternatief. Uiteraard weer met een nieuwe gast. We hebben vanavond uh, Jacqueline Peek hebben we te gast. En uh, dat is een hele veelzijdige vrouw die uh, ons daar alles natuurlijk over gaat vertellen. Maar ja, ze is een boerendokter en ze doet iets met uh, fietsen voor je eten. En ook nog actief als vrijwilliger de boerenbeweging. beweging. Uh, ja, we hebben haar straks inderdaad uitzending en uh, we gaan haar van alles vragen. Dus ik zal luisteren nog even naar de muziek en straks horen we Jacoline. Goedenavond Jacqueline, welkom in, in onze uitzending. Leuk dat je te gast wilt zijn inderdaad in Alternatief. En ik zag inderdaad op jouw Facebookpagina dat je nog niet zo lang geleden ook een keer bij Michel inderdaad, op zaterdagmorgen te gast was. Maar uh, ja, we hebben, ja nu gewoon, we hebben nu gewoon sowieso veel meer tijd om, uh, om met jou uh, te praten. Ja, ik had inderdaad even gezocht uh, op jouw naam en toen kwam ik uh, nou, van alles tegen in elk geval wat jij doet. Maar ik kwam in elk geval tegen dat jij een boerendochter bent. Um, ja, goed, maar ik zou zeggen, stel je gewoon even voor en dan uh, gaan we daarna met elkaar in gesprek. Wie is je Jacqueline Peek? Ik ben uh, geboren en getogen in de provincie Utrecht in een klein dorpje in Koten. En inmiddels woon ik alweer twintig jaar in, uh, in Uppel in Altra. Uh, super naar ons zin hier uh, in de streek. en um, ja, ik uh, fietste uh, ook wel eens af en toe, maar uh, niet zo heel veel nog en dit is een van de activiteiten die uh, nu wel mogen in deze tijd. En, um, ja, vorig jaar uh, ben ik dus in contact gekomen met uh, Marja van der Ende en zij fietst al drie jaar al haar boodschappen uh, bij elkaar in het uh, Westland, in Zuid-Holland. En zo heeft ze inmiddels uh, nog veertien andere regio's uh, aangestoken. En die hebben een uh, lokale Facebookgroep. Waarin uh, ja, degenen die iets uh, lekkers hebben aan te bieden. Uh, de boeren, uh, de kwekers, de slager, de bakker en de groenteboeren uh, langs de weg. Of als je een keer pompoenen te kopen hebt, kan je het ook in de Facebookgroep zetten. Zodat dus andere mensen weten waar ze het lekkere eten uit lokaal kunnen kopen en uh, halen. En dat. Uh, ja, het liefst op de fiets verzamelen, want dan ben je en in beweging en je hebt een leuk doel voor onderweg om, uh, om te fietsen. En het is nog gezellig ook om, uh, om je anderen te ontmoeten op deze manier. Ja, en... Ik ben inderdaad dus geboren op een uh, boerderij en mijn zus heeft daar uh, een kaaswinkel, kaasmakerij en dergelijke. En uh, ja, ik wil graag laten zien waar het eten vandaan komt. En ik, ja, er zijn steeds minder boeren... Uh, in families uh, bekend. Dus steeds meer uh, afstand en dat men niet meer weet uh, ja, hoe het geproduceerd wordt. En uh, dat wil ik graag uh, op die manier uh, zichtbaar maken. Oké, okay, nou mooi initiatief denk ik. Maar uh, je vertelde wel, je bent een boerendochter. Hè? Jouw zus heeft inderdaad nog wel een, een boerderij. Maar, maar zelf woon je niet op een boerderij hè? Dat heb ik toch goed begrepen? Nee, nou we wonen wel uh, super landelijk natuurlijk uh, ja. hier in Uppel. Ja. en uh, Het enige vee wat wij hebben is uh, twee uh, schapen. En uh, de poezen. En uh, ja, verder zijn we nog wel heel erg betrokken in de agrarische sector. En mijn man is fokkerijadviseur, uh, dus die adviseert dan weer uh, melkveehouders. Uh, voor uh, met welke stier het beste past bij welke koe. <laughs> dus we zijn, uh, ja nog wel dagelijks in de agrarische sectoren bezig, maar geen eigen koeien of zo. Nee, nee, dat, niet. nee dat heb je niet dan. En uh, je vertelde al even kort over dat fietsen voor, voor mijn eten. Hè, en Dat is iets wat, uh, wat elders in Nederland uh, ook al uh, kennelijk een initiatief was. En dat heb je als het ware overgenomen. Um, ook inderdaad denk ik met in het achterhoofd kopen lokaal. Hè, wat we inderdaad heel veel in deze ja. coronatijd euh, nou ja, die oproepen bijna nou ja, iedere uur wel ergens kunnen lezen. Zij <lacht> op social media <lacht> of, of ergens anders. Ja. Um, maar ja, dat fietsen voor me eten. En dan zit ik, te, zit ik dat te lezen en dan denk ik, oh wat leuk, dat ga ik ook doen. Maar dan op de een of andere manier uh, sta ik dan toch weer uh, s'avonds uh, vlak voor de etenstijd uh, in de supermarkt of zo. Dat ik denk van, oh even snel wat halen, want we uh, moet nog wat eten vanavond. Dus ja, dat kost, dat kost gewoon vreselijk veel tijd, denk ik, dan bij mezelf, dat fietsen voor mij eten. Nou ja, je kan het dus ook zien als, als recreatie, eh, inderdaad. Uh, ik haal ook niet al mijn boodschappen uh, langs de weg. Uh, hier uh, lukt dat ook niet. Dus bent toch afhankelijk van een aantal supermarkten ook uh, die er zitten en uh, drogisterijen natuurlijk. Maar uh, ja, ik ben nu uh, ook twee keer een volledige vrijdagmiddag op pad geweest. Eén keer met mijn buurvrouw Aria en vorige week vrijdag met uh, een vriendin van mij die ik uh, sinds de lagere school al ken, uh, die is met de fiets uh, achter op de auto hier naartoe gekomen en we zijn hier uh, een ronde almkerk wezen uh, fietsen uh, van zo'n 20 kilometer en ja normaal kan je het in een uurtje fietsen natuurlijk, maar uh, ik zei al uh, reken op de hele middag want uh, we gaan weer mensen achterom, even een praatje maken, uh, tussendoor uh, ook nog even foto's maken en video's maken van bijvoorbeeld de koeien die buiten lopen te grazen waar dan weer graskaas van gemaakt wordt. Dus je maakt er eigenlijk een heel uitje van. Dus uh, mijn vriendin zei ook al. Nou, uh, ik ben inmiddels al verslaafd. Uh, waar gaan we de volgende keer naartoe? Dus. Ho ja, ja. En hoe is het met de variatie in producten die aangeboden worden? Hè? Want ik. Ja, ja, ik weet bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, langs, uh, volgens mij is dat net voorbij de rotonde in Almkerk. heb je inderdaad uh, Wim en Co. Hè, er staat een stalletje buiten en daar verkopen ze aardappelen en, en dat soort dingen. Maar ja. hoe, hoe is het met de variatie eigenlijk? Want dan denk ik van ja, wat kan ik eigenlijk allemaal kopen ergens langs de weg? Nou ja, ik ging eigenlijk uit van uh, vorig jaar is er uh, met uh, puur uit Alphen en de Biesboschlinie zijn er drie, uh, vier fietsroutes uh, gemaakt langs uh, boerderijstreekproductenleveranciers. Ik denk, nou ja, als ik die 20 leveranciers heb, dan zal het wel uh, klaar zijn uh, in Altena. Maar ik heb zelfs nog een, uh, een stalletje op Uppel gevonden... dat ik niet eens is dat daar ook nog een, de biologische bakker Hardeman uh, in het weekend uh, open is, zeg maar. En uh, ja, met een buurvrouw ben ik een ronde Rijswijk-Ouwendijk, uh, zeg maar, uh, gemaakt. Nou, er zit een hele uitgebreide groentezaak waar je denkt dat het misschien alleen maar een kersenboomgaard is, maar die heeft in die schuur dus uh, alle groentes die je maar kan bedenken. En dat is uh, ja, tussen Kolbach en, en Giesje in, zeg maar. En um, ja, bij Kraaiveld hebben we natuurlijk in Sleewijk en ja, er zijn zoveel nieuwe adressen bijgekomen. Ik fiets natuurlijk zelf het meest aan de westkant, <laughs> dus ik roep ook gelijk bij deze andere mensen op uit uh, heel Altena. Dus de adressen die nog niet genoemd zijn in de Facebookgroep of op uh, de website fietsenvoormeeten.nl En dan uh, kan je regio Altena zoeken en de kaart zie je dan stippen op waar al locaties uh, bekend zijn. Maar het is nog lang niet volledig. Dus uh, help graag mee met uh, adressen toevoegen. Zodat de uh, dus ook uh, completer kunnen worden. Afgelopen. Uh, ja, vrijdag zijn we dus uh, ronde naar uh, Schenkeldijk in naar Rund geweest en naar uh, Dussen toe. Uh, dus ook bij Wim Co. Uh, Melk getapt bij de Bloemplaathoeven. Frioeltjes uh, uh, kon je kopen bij Burghuis zeg maar, tegenover het golfpark. Bij ben Wim Co aangeweest. Ja, daar is dan uien en uh, rode biet en aardappelen. Dus uh, verder andere groenten uh, is nog wat tekort. Dus dat is nog een, een gat in de markt in de regio Almkerk. <laughs> er is ook geen uh, specifiek groenteboer. Maar uh, ja, dan haal je de rest nog even de volgende dag op, bij zo'n spreken. Ja, En ja. dan kijk je wat, wat je mm. onderweg kan verzamelen. Mm. En ik, ik kan me zo voorstellen dat in de in, in het zomerseizoen, om het maar zo te zeggen, was, wellicht het aanbod ook wat groter is. Hè, want dan zie ik ook wel eens stalletjes langs uh, de weg staan waar uh, wat zomerfruit of zo bijvoorbeeld koop aangeboden wordt. Inderdaad, ja, ja. ja, ja. nee zeker. Dat, uh, dat is in het seizoen, de, er is nu heel veel groen. Dus uh, de prei is er uh, dan wel natuurlijk. En uh, de rode biet en de rode kool, uh, dat ligt er allemaal nog wel. En uh, dat is uitgebreider en ik zou zeggen, wacht niet tot de zomer met fietsen, want het is nu ook wel gewoon lekker weer om met zonnetje te fietsen. Het is misschien wat koud, je begint met een sjaal om en uh, die kan je later afdoen van het fietsen. <laughs> en uh, ja, het is gewoon heel leuk om uh, mensen te ontmoeten op die manier uh, waar je eerst nog nooit uh, geweest was. Zo was ik een keer ervoor bij het Woerkums winkeltje in Woudichem. En die heeft ook allerlei, uh, allerlei thee uh, van kruiden en dergelijke, maar ook kaas uit de regio van allerlei streekproductenleveranciers. Uh, nou ja, de de ijssalon bakjes is weer open gegaan. Ook een leuke plek om even te stoppen en je fiets op te laden en jezelf. Dus ja, je ontdekt uh, hele leuke dingen op die manier. En je kan leuk afsteken met een fietsmaatje om, uh, om samen op pad te gaan. Ja, en heb je nou ook uh, samenwerking met, uh, want we hebben bijvoorbeeld ook streekproducten, hè, puur uit Altena is volgens mij, uh, ja. daar vallen zij onder, hè. werk je daar nou ook mee samen? Of? Ja, met de individuele leveranciers, zeg maar, die kunnen alle aanbieders kunnen zelf ook in die Facebookgroep uh, uh, foto's, uh, berichten delen zo Zowat Kees Noorloos gisteren uh, filmpjes laten zien van de geitenlammetjes die geboren waren. Ook hartstikke leuk, natuurlijk, want dat zie je ook niet uh, gauw. Uh, of zeker niet in de supermarkt als je het eigenlijk. Nee, de nee. Doen. <laughs> en de, daarvoor de lammetjes bij uh, Jolanda en Henny voor de dag uh, uit Uppel. En uh, dan zie je zo'n lammetje door, de, door het hok heen uh, springen. Ja, dat zijn gewoon uh, dingen die. Uh, anders niet ziet waar je eten vandaan komt. En dan weet je dat waar het, uh, ja, waar de dieren gegroeid hebben, waar ze geleefd hebben, waar ze in de wei gelopen hebben. Ja. Dus dat is gewoon eh uh, ja, super mooi. Mm -hmm. En uh, is het nou zo dat, uh, dat ik al die adresjes dan terug kan vinden op die Facebook pagina, eten, uh, fietsen voor mijn eten, hè, om het maar zo te zeggen, of is er ook nog een andere website waarop dat bijvoorbeeld terug te vinden is? Uh, ja, ik moedig de aanbieders ook aan om uh, hun eigen gegevens toe te voegen op uh, die uh, website, fietsenvormeet.nl slash tip. En daar kunnen ze dan ook de openingstijden neerzetten. Zijn ze bijvoorbeeld uh, door de week open of alleen op uh, woensdag, uh, zaterdag. En uh, kan er contant betaald worden of met PIN, uh, zeg maar, nu ook belangrijk. Sowieso handig om uh, ook contant geld mee te nemen, <laughs> want er zijn ook plekken waar het contant betaald wordt. En, en de berichten kunnen ze dan in Facebook uh, delen. En uh, op die website kan je dan even een kaartje kijken van nou waar zijn de plekken hè, en waar ga ik mijn route plannen. Er staan nu twee fietsroutes uh, als document al bij de bestanden zeg maar in die Facebookgroep. Dus die twee ronden uh, staan erin. Maar zo willen we verlieven en steeds meer uh, fietsroutes uh, door heel Altena naar heen uh, erin zetten. Ja ja. en die dus website... Die... Die, Degene van uh, Altenabox en uh, Biesboslinie, die fietsroutes staan er ook in. Alleen de kortste daarvan is 32 kilometer. Dus ja, dat ga je niet heel gauw doen met uh, een met gezin met kinderen. Maar je kan hem altijd afsnijden, natuurlijk. Ja, nee. Paardjes uh, is erg handig. Ja, het fiets, uh, fietsknooppuntensysteem kun je heel makkelijk inderdaad uh, uh, nou ja, een andere route nemen. Hè, voor Aanpassen. Kortere ja, ja. Korte weg terug. En die website www.fietsenvoormijneten.nl, dat is wel een landelijke website dan. Ja, dat is wel een website en dan kan je dus kijken naar de actieve regio's, waarvan Altenaar er dan één is. Je hebt het ook in krommerijngebied in West-Brabant, Salland, uh, uh, West-Friesland, dus Noord-Holland. Dus uh, als je daarin op vakantie gaat, kan je kijken of het daar wel een actieve regio is om uh, daar mee te doen. En in die Facebookgroep kan je met uh, hashtag uh, vlees bijvoorbeeld of hashtag eieren kijken welke berichten er geplaatst zijn met eieren. Zodat je kan zien waar kan ik eieren kopen, bijvoorbeeld. Oké, okay, nou mooi. Om je boodschappenbriefjes te maken. Ja, oké, okay, mooi. <laughs> nou, uh, ja, we luisteren weer even naar muziek en dan gaan we straks met jou verder praten over wat jij allemaal nog meer doet. Oké, okay, nou ik ben benieuwd wie er allemaal geluisterd heeft. Die kan even naar de Facebookgroep lid worden. Fietsen voor mijn eten.alfena uh, en dan even in de poll invullen dan... Uh, ik vind het leuk om dat even terug te zien. ja Oké, okay, mooi. We gaan ze <lacht> naar muziek luisteren. Joep, tot zo. Ja, Jacqueline, ik had jou uh, gevraagd of je inderdaad nog een verzoeknummer uh, had. En uh, dat heb je ook uh, inderdaad keurig uh, naar ons toegestuurd. Maar ik heb even overleg gehad met mijn uh, technische man Michel. Maar dat nummer hebben ze hier niet in de, uh, nou ja, op voorraad, zal, zal, ik in de het de <lacht> zal ik het maar noemen. <lacht> dus zodoende, ja uh, helaas, uh, kan ik je daar niet blij mee maken. Okay. Um, dus ja, dat, dat, dat gaan we in elk geval dit uur niet, uh, niet horen, dus dan moet je dan misschien thuis uh, straks nog maar een keer uh, draaien als je dat een heel mooi nummer vindt. Um, ja, gaan we dingen doen. Um, ja, oké. Okay. Um, het tweede waar ik eigenlijk met jou over uh, het een en ander uh, van gedachten wil wisselen is over uh, hè? Dat is eigenlijk het. Uh, zo heet jouw bedrijf dan in elk geval, hè? en ik las op die website, jij wilt 100.000 inwoners een boerderij laten beleven, op locatie of online. En uh, ja, waar komt eigenlijk die, nou ja, die gedrevenheid of in elk geval dat enthousiasme vandaan om andere mensen kennis te laten maken met boerderijen? Hoe, hoe, ja, Je hebt natuurlijk een boerenachtergrond, dus in die zin uh, snap ik de link wel, maar... Heb je het idee dat wij uh, in Nederland te weinig van een boerderij afweten? Of misschien, ja, ik heb toch het idee in Altena weten de meeste mensen toch wel uh, nou ja, hoe een boerderij eruit ziet, om het maar zo te zeggen. Of hoe het eten geproduceerd wordt, maar misschien heb ik daar wel een heel verkeerd beeld van. Dus hoe, hoe ben je daartoe gekomen om inderdaad uh, dat op te zetten? Um, nou, zijn um, begonnen met Sparklingbis en uh, nu momenteel ja, het is het eigenlijk meer het farming bis, zeg maar, Het is echt het grijs uh, gedeelte om dat naar boven te brengen en te laten zien uh, hoe in Nederland geboerd wordt. Zelf uh, opgegroeid dus uh, op een boerderij met uh, koeien uh, wat dat betreft en uh, kippen, die had mijn oma dan. En dan is het inderdaad heel gewoon en dan weet je, ken je altijd wel iemand in de familie die een boerderij heeft, waar je gaat spelen bijvoorbeeld, in de Hooiberg en dergelijke. Maar dat is uh, ja, nu niet meer zo gewoon, omdat ook steeds minder boeren in, in Nederland uh, overblijven. En uh, nu ook met de vraag of dat ze uh, ja, nog gemotiveerd zijn om boer te blijven. En hier in Altena zijn natuurlijk ook veel agrariërs, in fruitteelt bijvoorbeeld, voornamelijk akkerbouw en ook het veeteelt. Maar ook hier zijn er steeds minder die naar de boerderij gaan. En het enthousiasme wat hier altijd is bij de jaarlijkse boerenerfdag, dat gezinnen met kinderen daar naartoe gaan om te zien hoe zo'n boerderij nou in het echt eruit ziet, zeg maar... Dat is toch wel een hele belevenis. En uh, dan heb je meer feeling van: oh, er zit een gezinsbedrijf achter. Uh, die zorgen goed voor hun, uh, voor hun dieren en voor hun uh, planten. En uh, het helpt dan meer dat ze ja zelfs dat mee in raarwijken geweest zijn, dan dat ze dat niet zien. Of uh, ja, in de stad merk je dan nog dat ze denken dat uh, de melk in een fabriek uh, klaargedraaid wordt. En dat er geen koe meer voor nodig is. Maar. Uh, ja, daar wil je dus mee in Help, om ook vooral de beleving en uh, dat laten uh, ja, overbrengen. Om wij spreken Aidi Koe dan uh, maar eens dus die daar uh, bij het hek staat. Om er meer uh, ja, feeling mee te krijgen, zeg maar. En te laten zien waar je eten vandaan kan komen. Ja, en ik zag inderdaad dat jij maandelijks inderdaad een boer in dan uh, interviewt. Hè? Dat, dat kan ik dan terugzien. Filmpjes op jou, uh, op jouw website. Uh, ja. Maandelijks interview je dan een boerin. Uh, waarom heb je ervoor gekozen om, om daarvoor boerinnen te kiezen en niet, uh, niet bijvoorbeeld de boeren? Nou, er, is dit, uh, er is ook één keer een boer geweest. Oh. <laughs> een fruitsteler uit, oh. uh, uit Emmeloord. Dan heb ik maar, die net gemist. Uh, dan is het de boerin NV zeg maar. hè. Ja. <laughs> Man vrouw. Uh, het is meestal uh, de boerin die op een uh, boerderij een uh, extra tak ernaast doet om bijvoorbeeld een winkel te beginnen of een vergaderlocatie. Uh, of uh, kinderfeestjes organiseert. Uh, dus dat zijn meestal de boerinnen die dat uh, doen en die ook meest connectie hebben met uh, burgers, zeg maar, uh, met kinderen naar school brengen en dergelijke. Daar meer fili mee hebben of zelf misschien ook uh, niet op een boerderij opgegroeid zijn, maar toevallig met een boer getrouwd zijn. Uh, en ja, die kunnen dan uh, eigenlijk nog het makkelijkste aan een ander uitleggen wat er dan op een boerderij allemaal uh, gebeurt, omdat ze er eerst bijvoorbeeld ook niet mee bekend uh, waren. En omdat ze boerderij-educatie geven, dat zijn projecten waarbij je een, boer, een boerin in de klas kan vragen of dat je met een klas naar een boerderij toe kan gaan. De laatste keer had ik een boerin die ook boerderij-educatie doet. Ze zegt als hier de kinderen aankomen, zeggen ze oh, wat stinkt het hier. <laughs> en als ze weggaan en mee help mogen gevoeren met de kalfjes, dan zeggen ze wanneer mogen we weer terugkomen. Dus ook al uh, is het hier uh, wijd uh, platteland, uh, niet iedereen komt uh, achterom uh, bij een boer om te zien uh, hoe het eraan toe gaat. En uh, zeker nu de boerderfdag uh, ook niet door kan gaan. En dit is wel een manier om uh, toch langs de boer te gaan. Ja en dan uh, zie ik dat je boerinnen spreekt uit, uh, uit heel Nederland, hey, je hebt het niet alleen over uh, boerinnen in, uh, in Altena. Is het nou zo dat, dat jij merkt dat, want je, want je laat boerinnen aan het woord, hè, dat die vaak uh, de drijfveer zijn voor zo'n neventak en is dat dan geboren uit interesse of heeft dat ook te maken met dat het boerenbedrijf zelf misschien financieel onvoldoende oplevert zodat ze zo'n neventak nodig hebben? Hoe, hoe zijn die jouw ervaringen daarmee? Uh... Nou, uh, alle, alle antwoorden ja volgens mij, wat no. <laughs> dat betreft. Uh, ja, het is steeds moeilijker om, om rond te komen uh, op, uh, op het boerenerf. Uh, er zijn uh, allerlei extra maatregelen die elke keer opgelegd worden, waar een stal aan uh, moet voldoen en dat er extra investeringen gedaan moeten worden. Terwijl bijvoorbeeld het jaar erop blijkt dat het toch niet werkt. Maar ja, dan heb je wel 100.000 euro uitgegeven en dat moet je dan afschrijven. Maar je krijgt het niet terugverdiend. Uh, dus dan wordt er ook gezocht naar de neeftak of hoe kan ik het uh, voor meerwaarde aan huis verkopen zonder al die tussenlagen in de retail en transport, zodat de mensen het op het bord krijgen. Maar uh, het heeft ook altijd extra uh, werk nodig natuurlijk om uh, open te zijn in een winkel of een vergaderlocatie uh, en dergelijke. Dus het is zeker een afweging vooraf van uh, ja, hoeveel ga ik dan investeren. Ik bedoel kaas maken, dan heb je ook uh, apparatuur nodig en een gebouw uh, wat dan alle eisen moet voldoen. Dus dat is een hele afweging van uh, op welke manier ga ik uh, extra inkomsten genereren. En vaak is het zo, zo dat er uh, buitenshuis uh, gewerkt wordt om... Uh, om het rond te krijgen. Ja, ja. En, en op je website schrijf je van je wilt uh, 100.000 inwoners uh, zo'n boerderij laten beleven. Uh, ben, uh, heb, je, heb je die al bereikt, die 100.000 denk je? Want je, ik zie dat je ook heel actief bent op social media. Hè? En, en ja als je ja. een beetje succes hebt op social media kun je inderdaad heel veel mensen bereiken eigenlijk. Met, met ja, niet zo heel veel tijdinvestering om het maar zo te zeggen. Als je maar voldoende nou ja, volgers of zo hebt. Ja, inderdaad. En uh, dat doe je dus ja, op bezoek op de boerderij met uh, groepen, dat uh, gaat dus uh, nu niet. Dus uh, vandaar nee. dan online uh, wel uh, mogelijk is. En uh, dat kan dus ook vanuit uh, Groningen, Limburg, uh, Gelderland, Overijssel uh, laten zien. Dus vandaar dan uh, nu in ieder geval dan de online mogelijkheid om uh, een rondleiding te krijgen op, uh, op het boerenerf. ja ja. En als, als er nou boerinnen meeluisteren bij Radio AFM, ik ga er vanuit dat iedereen okay. aan, de, aan de radio gekluisterd zit, hè. maar ik bedoel, stel dat er boerinnen meeluisteren en die willen ook een keer door jou geïnterviewd worden, hoe kunnen ze dan met jou in contact komen? Uh, nou, ga naar de Facebookpagina Farming Biz of uh, zoek mij op in het telefoonboek Jacqueline Peek Almkerk. Het telefoonnummer is uh, 404 538. Er zijn andere radiozenders aan het eind, <laughs> met 0183 uh, ervoor. En dan uh, kunnen ze altijd even contact opnemen. Of dat ze dat uh, live willen in zo'n boerderij verteld. Of op een andere manier. Of wat ook vaak is. Uh, als ze een nevendag starten op de boerderij, uh, school, op de landbouwschool. Vroeger werd uh, marketing niet echt als vak gegeven. En uh, ja, dat is een ding. Want als je normaal in de fabriek levert, heb je het ook niet nodig. Want dan wordt het gewoon opgehaald in de tank en weg. En heel veel uh, ja, boeren en boeren hebben daar wel wat uh, wegwijs uh, in nodig. Van uh, hoe kan ik dit nou het beste op social media plaatsen? En welk kanaal dan? Facebook of LinkedIn. En uh, daar hebben we ze ook graag mee, uh, mee op weg inderdaad. En dat uh, kan ook online. Ja, ja, en heb je al een keer uh, inderdaad een boerin uit het land van Heus en Altenaar geïnterviewd voor, voor, dat, uh, voor die serie? Uh... Nee, dat nog niet eerlijk gezegd, nee, dus, Oké, okay. uh... nou boerinnen, <laughs> uh, jullie hebben de contactgegevens zojuist gehoord van, uh, van Jacqueline, dus ik zou zeggen, ga ze allemaal bellen. Um, wij gaan nog even naar muziek luisteren en we gaan straks met jou ja. verder praten over uh, de boerenburgerbeweging. Helemaal goed. Ja, Jacqueline, voordat uh, we deze muziek draaiden van Adèle, kondigde ik uh, het al aan. Uh, we gaan met, met jou praten over uh, de boerenburgerbeweging. Zeg ik het nou goed of is het nou boerburgerbeweging? Geen, oh, ja, boer. allebei een enkel boven. Ja, ja. oké, okay, dus dan uh, <laughs> heb ik het toch inderdaad niet helemaal goed uh, opgeschreven. Um, hoe, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen met die boer-burgerbeweging? En kun je daar misschien kort iets over vertellen? Uh, ja, ik uh, ken al langer uh, Caroline uh, van der Plas. Uh, zij is agrarische uh, journalist, uh, eerder in de varkenssector en daarna in de uh, melfasector uh, bij AGDO, landelijke uitgever. En uh, eigenlijk aan het ook al actief op social media en uh, boeren ook daarin adviseren van hoe uh, ga ik me daarop uh, promoten. En uh, ja, zij spreken ook zoveel boeren dat er uh, vooral het laatste jaar zoveel uh, ja, onmacht gevoeld wordt, zeg maar, uh, door de boeren. En steeds allemaal negatief in het nieuws uh, komt. En toen was er uh, 1 oktober. Uh, 2019 nou natuurlijk die demonstratiedag op het Malieveld, dat gaf zo'n warm gevoel dat er zo gigantisch veel mensen samen kwamen op het Marieveld. Dat ze weer één konden voelen en zoveel steun bij de uh, bevolking, dat ze toch hadden zoiets van, ja, je hoort de negatieve verhalen, maar dat blijkt maar van een paar procent van de bevolking te zijn. De rest staat eigenlijk achter de boeren. Uh, dus dat was heel hard verwarmend. Maar ja, als er dan toch uh, politiek gezien in Den Haag uh, totaal niet begrepen wordt wat er op het platteland uh, gebeurt. Waar er uh, behoefte aan is. En uh, dat landbouwgrond opgegeven wordt voor uh, zonneparken, datacentra van uh, Microsoft en dergelijke. Met allemaal windmolens uh, eropheen. Wat allemaal naar het datacentrum gaat. In plaats van dat het naar de bevolking eromheen gaat. Ja, dan uh, wordt boeren onmogelijk gemaakt en ja, als er geen Nederlands product meer uh, hier voor handen krijgt en het wordt uh, bij wijze van spreken uh, uit de Oekraïne geïmporteerd waar ze uh, de legbatterijkippen nog gewoon hebben en de eieren komen vrolijk hier naartoe, worden in de koekjes verwerkt zodat niemand het ziet, ja dan uh, zit er zoveel scheef wat uh, niet bekend is, ik bedoel, uh, daar moet iets voor gedaan worden. En uh, normaal gesproken was daar uh, het CDA uh, heel erg sterk in. Maar uh, ja, dat is uh, flink af te laten weten. En ook uh, dinsdag bij de stikstof werd, uh, door de Eerste Kamer heen uh, gegaan door uh, politieke partijen. Wat gewoon een uh, ja, niet werkbare situatie is. Dat er uh, steeds meer uh, ruimte en roep komt voor de boerburgerbeweging En. Uh, ze komen ook heel erg hoog in de peilingen nu uit onder de agrarische sector. Maar het is dus niet alleen voor de boeren, maar ook voor de burgers op het platteland. Want die willen ook een groen uh, uitzicht uh, houden en uh, leefbaarheid. En vooral ook, uh, nou, neem nu bijvoorbeeld in, in Altena, uh, dat er ook woningen zijn voor, uh, voor starters. Uh, dat er uh, zorg uh, beschikbaar is, Nou, noem het voorbeeld. Uh, wat bekend is hier van Altena Lokaal bijvoorbeeld, die, die erachter kwam dat er dus geen prikslocatie voor vaccinatie in Altena komt, zou komen. Omdat er uh, door de GGD landelijk besloten is van, nou, dat moet dan zoveel eisen wel doen, zoveel parkeerplaatsen, uh, goed openbaar vervoer. Oh, Altena heeft het niet. Hop, streep er door. En moesten de mensen 50 kilometer naar uh, Den Bos of soms de Bergen op Zoom of Haarlem of uh, weet ik waar heen rijden. En door tussenkomst van uh, ja, lokale partijen zijn er toch uh, verenigingen, opgetrommeld inwoners die uh, oudere mensen terug willen gaan rijden als ze zelf geen eigen vervoer hebben. En vanaf april komt er dan toch in het verlaten een uh, priklocatie. Dat wordt dan zeg maar ergens achteraf in een uh, bureautafel in uh, Den Haag bedacht. Maar dat werkt misschien voor vier grote steden, maar niet voor uh, de hele rest van Nederland die op het uh, platteland woont. Ja, ja, Nou, ik ben met mijn moeder in Gorkum geweest, dus dat was gelukkig geen 50 kilometer rijden in elk geval. Um, nee, maar als nee, ik dat het in het begin was, toen was Gorkum nog niet open. Nee. Oh, oké. Okay. Um, maar um, de demonstratie van de boeren, die haalde je aan, dat was vorig jaar. Het vorig jaar, lijkt al een eeuwigheid geleden hè, dat, dat al die boeren bij elkaar waren. Want, hè, want sinds corona kan, zijn, ja. komen we helemaal niet meer bij elkaar. Dus het lijkt inderdaad nee. een eeuwigheid geleden. Maar, wat mij vooral opviel bij, bij die demonstraties was altijd dat de boeren zich een beetje als slachtoffer presenteerden. En dan dacht ik bij mezelf altijd: van, van ja, kom op, boeren, wees trots op wat je doet en wat je bent. En pak die uh, stap, stap af van die slachtofferrol. Ja, nee, dat zijn er ook. Uh, ja, de meesten zijn ook wel trots op het boer zijn. Maar het voelt dan alsof uh, door een uh, wakker dier, een partij van de dieren en dergelijke, en uh, activisten. Dat dat zo'n negatieve uitstraling heeft ook op hun eigen gevoel en dat depressief van worden, bij wijze van spreken, uh, dat die trotsheid wat, uh, wat verstopt, zeg maar. En als je normaal een, een bedrijf hebt, een ondernemer bent, dan kan je binnen kaders kan je, je, je ding doen. Maar hier worden, bij wijze van spreken, elk jaar komen er nieuwe regels uh, worden er over je uitgestort, waar je aan moet van doen. Maar dat zijn allemaal langjarige investeringen. En die kan je niet terugverdiend krijgen. Ja, je bent ondernemer, maar zoveel regels als hieraan gebonden zijn, daar heeft een normale ondernemer uh, geen last van, zeg maar. En dan ook dat dat Nederland het uh, beste jongetje van de klas wil zijn en hogere eisen stelt dan Europa en in Brabant dan nog hogere eisen stelt dan de rest van Nederland. Ja, ja. Maar als ik jou zo hoor uh, praten, Jacqueline, dan denk ik bij mezelf, uh, want je bent nu vrijwilliger bij, uh, bij die uh, Boel die, hè, die ja. inderdaad nu dus een gooi doet inderdaad naar een, een uh, Tweede Kamerzetel. zetel um, ja. maar, maar uh, heb je zelf politieke ambities? Uh, nee. Nee? Nee. Oh, ik denk, nou, die, die is zich <laughs> al aan het klaarstomen om volgend jaar mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Altena. Ik, mijn vader heeft vroeger uh, wel in de Raad gezeten bij het CDA, inderdaad. Die uh, was heel actief in dat soort dingen ook. Maar uh, nee, ik heb uh, nooit eigenlijk uh, omgegeven. Maar ik heb van: ja, je kan wel uh, gaan uh, klagen bijsteken, maar uh, kijk wat je er uh, wel aan kan doen. En ik uh, ben wel gevraagd in uh, september: van, uh, zou je ook niet kandidaat stellen? Ik zeg: nee, dat uh, laat ik wel even van anderen over. Ik help wel mee met uh, de kart trekken, zeg maar. En. Uh, zaterdag uh, nog even campagne met uh, Boerburger uh, Vrachtwagen naar uh, Zuid-Holland rijden. Om uh, ook daar onder de aandacht te komen. Maar je zegt, van, uh, je zegt van, ja ik ben wel gevraagd. Maar goed, ik kan me voorstellen dat als je dus geen politieke ervaring hebt, dat de stap naar de Tweede Kamer wel heel erg groot is. <lacht> He, dus dan kan ik me voorstellen dat je zegt van, nou nee, liever niet. Maar ja, Altena is toch nog redelijk overzichtelijk. En uh, ja, toevallig ben ik ook inderdaad iemand die altijd voorstander is van meer vrouwen in de politiek. Dus ik probeer jou een beetje te verleiden: van, uh, kom op, hè, Jacqueline. Uh, uh, we, hebben, we hebben die vrouwen hard nodig, toch? Kijk aan. En nou, jij, noemt, uh... jij, jij, jij noemde altijd naar lokaal, maar daar hebben ze helemaal nog geen uh, kaas gegeten van die vrouwen. Want dan zitten ze gewoon alleen met mannen in die fractie. Dus ja, volgens mij zou jij daar heel goed bij passen, denk ik. <laughs> Ah, er waren twee vrouwen bij. Minimaal vorige week bij de fractievergadering was ik even. Uh, ja, oké. Okay, nee, maar goed. bedoel, ze zitten, ze zitten, niet in de raad in elk geval. Dus uh, het thema van Vrouwendag was uh, invloed met impact. Nou ja, als je niet in die raad zit, dan is die invloed niet zo groot. Jacqueline, ja ik mag oh, maar. Ik ik oh, nou, dat duurt nog ja, even. Hè, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. ja, nee, nou een jaar en dat duurt nog een jaar. Dat is zo voorbij hoor. Maar bij de Boer hebben ze wel diverse uh, vrouwen. En dat is ook een filmpje van, op, van TikTok op Facebook geplaatst, inderdaad. Van de vrouwelijke kandidaten bij de Boer Femke van uh, Boer Zoek Vrouw, zeg maar. En Caroline. En uh, Monique Flipsen uit, uh, uit Den Huis, uit uh, Brabant. Ja. En, nou ja, Jan de Mensings, daar zijn er genoeg. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, de gemeente Altona, <lacht> die uh, heeft ook een cursus: uh, poli uh, politiek actief worden. Dus als ik jou was, zou ik echt een keer op die site gaan kijken. Um, want volgens mij Oeh. zou jij daar prima bij, uh, bij passen. Um, ja, Jacqueline, we hebben denk <lacht> ik uh, uitgebreid gesproken met jou over uh, nou ja, dingen waar jij mee bezig bent. Hè. Inderdaad, toch met name in de agrarische sector. En ja, ja, ja, jij houdt van de boeren, dat proef ik uit, alles wat jij vertelt. En ook van de boeren, ook van, ook dat is de slogan inderdaad, ja. uh, leef, eet, drink en geniet, ja. uh, heerlijk en heerlijk van het platteland. Ja, ja, ja, nee, ik zeg, je ja, houdt van de boeren, maar misschien moet ik zeggen, je ja, houdt nog, misschien nog wel meer van die boerinnen, hè, want daar ben je inderdaad ook heel actief mee, mee bezig. Dus ja. euh, nou, ik zou zeggen, bedankt dat je onze, onze gast wilde zijn in, uh, in onze uitzending. In mijn uitzending nou, van Altena uh, uh, Alternatief. Heel leuk om uh, jou gesproken te hebben. Ik hoop je nog een keer in het echt te ontmoeten. Als uh, corona en zo allemaal voorbij is, dan kom ik je misschien ongetwijfeld een keer ergens tegen. We kunnen uh, ook in coronatijd uh, samen met die boodschappen doen, Ja, oh, dat zou inderdaad <lacht> ook nog een optie kunnen zijn. Nou, wellicht uh, <lacht> komt het tot een vervolgafspraak. En dan kan ik de volgende Daarom. keer in een uitzending weer vertellen hoe ver het fietsen was om uh, lekkere aardappelen of lekkere bietjes of zo ergens te scoren. Um, of uh, geitenijs van lekkere mekken ja, of van uh, de ja, buffelgaard. Ja, uh, ja. ja, <laughs> ja leuk. leuk.